Ja, we zijn hier bij Radio 1 om te kletsen op de radio. Hoe kinderen denken over het nieuwe jaar en wat ze belangrijk vinden voor het Nederland. En natuurlijk ben ik hier niet alleen, nee, ik heb Lou Jane! Onze eigen wereldvlogger Lou Jane is er natuurlijk ook bij. Woe, applausje, doe even applaus. Hey. We zijn nu bij de radio, wat gaan we doen eigenlijk? Ja. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, we hebben eigenlijk geen idee nou. zien wat we gaan doen. 1 2 3 knip. Knip. Knip. Doe jij een piece? Dan doe ik knip. Knip. Knip. Okay. Dag. Knip hey Enorme vuurpijlen. Ja. Zeker te maken, Spannend. Radio 1. Dit is een hele speciale uitzending vandaag. We staan volledig in het teken van kinderen. Want 2017 wordt bij uitstek een jaar waarin over hun toekomst wordt beslist. Mijn vraag: vinden jullie dat er genoeg naar kinderen jongeren wordt geluisterd? Ik vind dat het. Dat er niet genoeg naar kinderen wordt geluisterd. Ja, want dat is ook iemand ook wat jij ja, wilt geloven met wetten maken. Dat... Voor de wet is het eigenlijk al zo, maar als we kijken hoe vaak mensen bevooroordeeld worden. Als je zegt van jongens, we moeten dit met elkaar gaan oplossen. Hoe gaan we dat doen? En kinderen hun vragen aan die lijsttrekkers laten stellen. Ik heb gewoon het idee dat het echt gewoon. Ze gaan echt gewoon zo gevaarlijk Kijk, kinderen zijn kinderen. Soms zijn ze wel uh, slim, maar soms gaan ze ook gewoon. ja. Zomaar dingen doen, want je mag stemmen. Net op, was het net, ja. Ja. Ik het niet Hij Goed Volgende. Nummer 2. Ja. Nummer 3. Oh, dat is de vlog. Yeah. Ja. Okay. Ja. Okay. ja. nummer 4. Het blauwe. Ja, ja. ja. ja. ja. mooi. Oh, dan weet ik alles wat er bij het 8 uur journaal gebeurt. We je zit al in de vlog. Ik zit in de vlog. Nou, ja. Oh, leuk. leuk. Zit je. Ja. Waar zijn we eigenlijk? We zijn nu in de studio uh, de waar het jeugdjournaal wordt opgenomen. De gloednieuwe studio. De enige, de echte gloednieuwe jeugdjournaal. Ah, en je kan draaien. Zo, Kijk eens. vet. Vette. Helemaal rode studio. Oké, leuk dat jullie er waren. Leuk dat jullie er Dag allemaal. Dag. Doei. Wat vond je ervan? Ja, Ik vond het heel erg leuk. En hoe vond je het gaan zo het vertellen op de radio? Ik vond het leuk. Ja? Oké, okay. okay. ik vond dat heel goed ging. En ik ben weer heel trots op je. <totstuk> Onze UJ. Maar jullie mogen altijd trots op mij zijn dan. Want... <totstuk> <Nee. totstuk>